Welkom uh, bij een nieuwe knutselvideo. Ik had dat uh, gisteren aan jullie beloofd, dat, we nog een, dat ik nog een klein moederdag dingetje zou gaan maken. Wat ik bedacht heb voor moederdag is een spiegeltje. Met een stukje dikker, dikker papier Daar heb ik een spiegel uh, buitenkant uitgeknipt. En als je hem openmaakt heb je een mooi hartje met voor mama en van je eigen naam. En een kant die spiegelt. Wat hebben we hiervoor nodig? Uh, uiteraard een schaar om te knippen, een lijmstift, een normale stift, een potlood, het mag gewoon een grijs potlood zijn. En aluminiumfolie natuurlijk. Ik heb nu de goedkoopste gekocht, gewoon in de supermarkt. Uh, maar een, een, een iets duurder merk, uh, wat meer spiegelt. Dat kun je in de supermarkt ook controleren door hem open te maken. En even te kijken op het aluminiumfolie of je je eigen gezicht ziet. En een pot. En die pot is zometeen voor de maat te nemen. Het mag best een grote pot zijn. Uh, maar als je iets anders hebt, zoals een grote mok bijvoorbeeld... Dan is dat ook prima. Als eerste ga ik beginnen met wat ik hier paars heb gemaakt. Um, daarvoor moet ik een uh, papiertje dubbelvouwen. Het, is het dikke papier is dat. Dat ga ik dubbelvouwen. Dat heb ik helaas zelf niet, dus ik doe het met dun papier. Het dikke papier is opgegaan bij een spelletje wat afgelopen maandag hebben gespeeld... Bij de, bij de Korfbal, Galaxy Wars heet dat. Best wel leuk. Zou je best wel even kunnen kijken op de site hoe dat eruit zag. www.linkskorfbal.nl. Um, ik pak de maat die ik, die ik heb. Ik leg hem redelijk dicht langs het randje. Let erop dat de dichte kant, die moet ik hebben. Want anders kan ik hem niet openklappen. Dus ik leg hem een klein beetje van het randje af doe er een cirkeltje omheen. Met de potlood helemaal eromheen. Nu zie ik waar, de, uh, waar het spiegeltje komt. Het spiegeltje ga ik zo meteen afmeten met deze maat ook. Ik moet natuurlijk een handvat hebben. Dat komt aan de onderkant. Het moet dik genoeg zijn, dat handvat naar beneden, naar beneden en zo. Nu heb ik het handvat en dan moet ik nog eromheen. Denk erom dat ik hier dat stukje heb ik nodig, anders kan ik hem niet openmaken. En dan zorg je dat die ongeveer even dik is overal. Dan wordt die het mooiste. Als je nou niet zo, mooi kan, zo mooie cirkeltjes kan tekenen als ik. Of zo mooi die afstand kan houden. Dan kan je altijd een iets grotere maat nemen dan deze maat. Bijvoorbeeld als ik hier een schoteltje heb gebruikt. Daar een bordje gebruiken. Het zijn wel hele grote maatjes. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Deze kan ik gaan uitknippen. Let erop. Dit stukje waar die vouw zit... Mag ik niet losknippen. Als dus die moet vastblijven. Zo. Even over het lijntje knippen. Als je nou straks nog een klein beetje potlood ziet, dan kun je dat weggummen. En kies er altijd voor om een beetje aan de binnenkant van het lijntje te knippen, dan zie je geen potloodstreepjes meer. Zo. En hier het laatste stukje. En hier zo. Ja. Oké. Okay. Nu heb ik er hier heel erg op gelet. Dat ik niet over het lijntje ben gegaan, zodat ik hem open kan vouwen. Dat hebben jullie natuurlijk ook gedaan. Uh, jullie weten trouwens nog als het even te snel gaat, kan je even het filmpje op pauze zetten. Oké, okay, leg ik deze opzij. Dan pak ik het aluminiumfolie. Dan heb ik mijn maat weer nodig. Dan het stukje aluminiumfolie dat ik eraf haal, dan moet die maat inpassen. Nou, die heb ik zo afgepast. Ik heb nu meer dan genoeg ruimte, zoals jullie zien. Deze kant, het stukje waar het het minst gekreukeld is, neem je eruit. Zo, liefst een beetje aan de zijkant natuurlijk. En dan druk je het potlood om je maat heen. Zo. Nou kan het zijn dat het potlood niet afgeeft, maar je ziet wel de afdruk van waar je gedrukt hebt op het aluminiumpapier. Ik ga eerst netjes een beetje eromheen snijden. Zo. De rest van het aluminiumpapier heb ik niet nodig, maak ik heb er even een balletje van. En een prullenbak. En nu kan ik deze uitknippen. Ik probeer dat netjes over het lijntje te doen. Ik ben niet zo handig. Nu zijn er meestal net even iets handiger in dan ik. Zo, het overheid heb ik niet meer nodig. Het gaat in de pullenbak. Het glimmende gedeelte komt hierop. Dus ik moet het gedeelte wat minder glimt, daar ga ik de lijm op doen. Het, waar het niet glimt, doe ik de lijm op. Dus is matte kant komt de lijm op. Nou, best wel dikke, vette lijm op. Daar zo meteen wel weer een doekje overheen. En dan plak ik die op het stukje met de. Ik ga het een beetje netjes doen, Patrick. Netjes op het spiegeltje. Zo. Nu moet ik natuurlijk nog het hartje doen van de binnenkant. Je moet natuurlijk weten hoe groot het hartje wordt. Als je het je makkelijk wil maken, zou ik zeggen, print even een hartje uit van ongeveer dit formaat van internet. Dus zoek hem even op internet en print hem dan uit. Maar wij gaan hem zelf maken. Nou, gewoon in het filmpje. Ik doe de pot op het roze papiertje zetten. Maken we een cirkel. Zo. En nu weet ik hoe groot het hartje kan worden. Nou, ik zet een punt. En dan ga ik eerst de pootjes van het hartje maken. Zo. En zo. Dan heb ik een soort ijszakje Of zo'n zo orentje van het ijs. Nu ga ik hier een grote drie maken. Zo. En in het kader van gisteren. <laughs> een <Het> buffje. <laughs> we hebben dus meer een grapje. Dat komt straks niet op ons product te staan, natuurlijk. Dat komt niet op het. Blijf even liggen. Op het hartje voor mama te staan. Maar je kunt het er wel even bij tekenen. Gewoon omdat het grappig is. Het hartje gaan we uitknippen. Zo hartje en dan kunnen we de drie uitknippen zo de kant oh, hier een beetje ronder maken dat is misschien wel leuker. Ja, een beetje ronder. Ja. Daar ook een beetje ronder. Ja. En hier doen we ook weer. Goed lijm op. En zo. Die plak ik. Aan de binnenkant van het spiegeltje. En... Dan ga ik erop zetten. Voor de liefste mama. Van en dan je naam. Ik heet Patrick. Zo. En misschien kan je daar nog een klein hartje ondertekenen. Zo. Ik doe het met rode stift, dat doe ik natuurlijk expres, want rood is de kleur van de liefde. Dat vindt mama hartstikke leuk. Als ik hem dan dichtklap, blijf, dan kun je daar nog allemaal kleine hartjes op plakken, zoals ik dat gedaan heb. Uh, die kun je zelf tekenen, maar je kunt natuurlijk en dan uitknippen. Maar je, je hebt soms ook van die apparaatjes. En ik heb, ge, ik heb uh, van veel van jullie gehoord dat jullie ook van die uh, een soort perforators zijn dat, uh, van die gaatjesmakers, maar dan dat ze in plaats van gaatjes maken ze hartjes. En als je die gebruikt, dan kun je heel makkelijk heel veel hartjes erop doen. Uh, maar misschien wil je ook wel andere figuurtjes erop doen, dat kan ook. Uh, en ik wens jullie daar veel, daarmee heel veel succes. En dan hoop ik dat we uh, binnenkort weer snel een video kunnen maken. Tot ziens.